Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video gaan jullie deel 2 van Keulen zien. Ik weet nog niet hoe lang deze video gaat duren. Het is vrijdagavond en ik ben nog aan het editen, dus ik heb nog werkelijk geen idee. Wat ik wel weet is dat er volgende keer een unboxing... Het is eigenlijk geen box, een unsecking... Komt, want ik heb bij Shein, of Shine, hoe je het ook noemen wil, weer wat uh, leuke shirtjes gehaald. Want, zoals jullie misschien wel weten, ga ik uh, over vier weken nu bijna, woe, over vier weken ga ik uh, naar Griekenland. En uh, daar moet ik natuurlijk uh, leuke shirtjes voor hebben. Dus uh, ik heb geshopt. En dat zien jullie de volgende keer. Maar nu de beelden van Keulen. Ik zeg veel kijkplezier. Daar hebben we het. Wachtig.